Hallo, mijn naam is Ronderau. Op 3 december ga ik samen met Ben Segers optreden op de schrijfmarathon van Amnesty International. 3 december om 12 uur begin het daar, 12 uur middags, en het eindigt om 12 uur s'nachts. Dus uitgerekend heb je ongeveer, nee niet ongeveer, juist 12 uur om ook te komen, om ook te komen schrijven. Er gaan verschillende andere artiesten optreden, maar er gaan ook heel veel mensen naar daar komen om een brief te schrijven. Ikzelf, ik ga een brief schrijven voor Erin Keskin. Erin Keskin is een Turkse matam die reeds meer dan honderd maal vervolgd is geworden, omdat ze gewoon voor haar mening uitkomt. Wij zelf, wij kunnen ons dat niet voorstellen dat je voor je mening uitkomt en dat je gewoon opgesloten wordt. En ik vrees, zoals de toestand er momenteel in Turkije uitziet, dat het er niet gaat over verbeteren. Dus ik roep eigenlijk ook al onze politici op van jongens, Neem ook eens een mening over of uit ook eens uw mening over Turkije. Dus kom naar Hinder, 3 december in Antwerpen. Dus krijg maar het om van Amnesty International. See you there. Bye bye.